Welkom allemaal, in deze video gaan we kijken naar z-hoeken. Laten we eens kijken naar de volgende situatie. We hebben twee lijnen en deze lijnen lopen evenwijdig. Deze twee evenwijdige lijnen worden gesneden door een derde lijn. En zo ontstaan de hoeken P1, P2, P3 en P4. En we hebben nog de hoeken Q1, Q2, Q3 en Q4. En laten we nu eens kijken naar hoek P4. Wanneer ik deze hoek helemaal ronddraai, dan zie ik dat die precies past op hoek Q2. En dit betekent dat hoek Q2 en hoek P4, dat die even groot zijn. En hoek Q2 en hoek P4 noemen we ook wel z-hoeken. Waarom noemen we dat z-hoeken? Nou, we zien hier een letter z. Oftewel, een z-hoek. Dit noteren we als volgt. We zeggen hoek P4 is gelijk aan hoek Q2. Waarom? Omdat het z-hoeken zijn. Z-hoeken hoeven niet altijd precies een letter Z te vormen. Het kan soms zijn dat het ook een soort van spiegelbeeld is van een Z. Zoals het volgende voorbeeld. Nu zien we dat hoek P1 en hoek Q3 even groot zijn. Ook dit noemen we zethoeken. We zeggen hoek P1 is even groot als hoek Q3. We zetten we er even achter waarom dat zo is. Het zijn zethoeken. Laten we kijken naar een voorbeeld. We hebben een figuur. En gegeven is dat hoek E een grootte heeft van 38 graden. Hoek G2 heeft een grootte van 139 graden. En verder geldt dat DE evenwijdig loopt aan FG. En FG loopt weer evenwijdig aan AB. Dus deze drie lijnstukken lopen alle drie evenwijdig. Wat gaan wij nu doen? We gaan hoek A berekenen. En we gaan de grootte van hoek D berekenen. Laten we beginnen met hoek A. Ik zie dat een lijnstuk DE en lijnstuk AB evenwijdig lopen. Wanneer ik twee evenwijdige lijnen heb, die worden gesneden door een derde lijn, kan er sprake zijn van z -hoeken. En in dit geval hebben we dan ook een z -hoek. We zien hier de letter Z verschijnen. En we zien hoek E en hoek A vormen samen z -hoeken. Oftewel, hoek A is even groot als hoek E, namelijk 38 graden, want dit zijn z-hoeken. Gaan we naar hoek D. Ook voor het berekenen van hoek D ga ik gebruik maken van z-hoeken. Ik zie hier een aantal evenwijdige lijnen, dus ik heb waarschijnlijk meerdere keuzes. Zo zie ik hier een letter Z, dus hoek D vormt een z-hoek met hoek B. Alleen hoek B weet ik niet. En ik zie zo snel ook geen manier om die hoek B te berekenen. Dus aan deze z heb ik niet zo heel veel. Gelukkig kan ik nog een z maken. En dan zie ik dat hoek g1 even groot is als hoek d. Helaas is ook hoek g1 niet bekend. Maar deze kan ik wel berekenen. Want hoek g1 vormt een gestrekte hoek met hoek g2. En ik weet. Een gestrekte hoek is 180 graden. Dus ik zeg, hoek G1 plus hoek G2 is samen 180 graden. Want het is een gestrekte hoek. Daarnaast weet ik, hoek G2 heeft een grootte van 139 graden. Dat is gegeven. Oftewel, hoek G1 is dan 180 graden min 139 graden. En dit maakt samen 41 graden. Nu weet ik dus hoek G1. Ik weet ook dat hoek G1 even groot is als hoek D, de hoek die we zoeken. Ik noteer hoek D is even groot als hoek G1. Namelijk 41 graden hebben we net berekend. Waarom is dit zo? Er is sprake van z-hoeken. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze video.